Welkom bij Tomzorg. Zoekt u een stok die wat meer ondersteuning geeft dan een standaard wandelstok? Dan zijn de stokken met meerdere poten, ook wel Eifels genoemd. Eifels heb ik in verschillende uitvoeringen, in principe heb ik hier twee uitgekozen, die feitelijk de breedte laten zien van een Eifel met een kleine voet en een grote voet. Het voordeel van een Eifel is, naast het feit ten opzichte van een gewone wandelstok dat hij blijft staan als je hem loslaat, dat op het dat je erop leunt, je veel meer stabiliteit ondervindt dan alleen met een gewone wandelstok. Het is natuurlijk ook duidelijk dat met een klein oppervlak heb je al wat stabiliteit, maar zoek je echt veel stabiliteit, dan wordt met een grote oppervlak dit natuurlijk ook groter. Dus een eifel met vier poten die wat verder uit elkaar staan waar u op leunt, geeft u een bijzonder grote mate van stabiliteit. En even met vier poten zoals deze, kleine bij elkaar, geeft u in ieder geval duidelijk meer stabiliteit dan een gewone wandelstok. En het voordeel dat als u loslaat, dat u ook keurig bij blijft staan. Ik hoop dat u hiermee iets wat meer informatie heeft waarmee u een juiste eifel voor u kunt uitzoeken. Hartelijk dank!